Goed zo, Joyce. Ho Joyce. Daar zijn de paarden van de paardenrek van Ja, daar. Ze zijn goed te zien, alleen zijn er bomen in de weg. En daar is Robin. Robin gaat mee, ja. Hé hey Robin! Hé hey Robin! Goed zo, Joyce! Ho oh, George! Kijk eens George! Ho, oh, Jos!